Het recht speelt een belangrijke rol in ieders leven. Zeker in de samenleving van vandaag, met uitdagingen zoals klimaatverandering en digitalisering, kan het recht het verschil maken. Met de Rechtsgeleerdheid kun jij een bijdrage leveren aan een rechtvaardige maatschappij. Aan Tilburg University word je opgeleid tot een allround jurist die beschikt over kennis, kunde en karakter. Wat betekent dit nou eigenlijk? Een Tilburgse jurist heeft diepgaande kennis van het recht, juridische praktische vaardigheden en een kritische blik op de waarde van het recht. Tijdens het vak rechtsfilosofie heb je het bijvoorbeeld over wat is rechtvaardigheid nou eigenlijk. Ook is er veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling via een begeleidingsprogramma. De opleiding heeft een heldere opbouw. Om een veelzijdige jurist te worden heb je eerst alle bouwstenen nodig voor het fundament. Het eerste jaar is een inleidend jaar. Je leert de verschillende rechtsgebieden kennen, zoals publiekrecht, privaatrecht, strafrecht en internationaal recht. Vanaf dag 1 al ga je aan de slag met juridische en academische vaardigheden, zoals het opstellen van een contract of het houden van een pleidooi. Het tweede jaar is een verdiepend jaar. Je gaat je kennis van de verschillende rechtsgebieden uitbreiden. Daarbij leg je direct je eigen accent, omdat je een keuze maakt voor... Rechtsgeleerdheid, ondernemingsrecht of fiscaal recht. Vervolgens ga je, je in je derde jaar richten op verbreding en maatschappelijke relevantie. Je kunt in het buitenland studeren of een minor volgen naar eigen keuze. En zo leg je dus weer je eigen accent in de opleiding. Rechtsgeleerdheid is meer dan een verzameling vakken. Maatschappelijke uitdagingen gaan verder dan één rechtsdomein en verder dan alleen het recht. Je hebt dus meer nodig dan diepgaande kennis van het recht. Het is ook belangrijk dat je onderlinge verbanden ziet, dat je een goed oordeelsvermogen hebt, dat je oog hebt voor de maatschappij en een kritische, maar rechtvaardige houding. Aan het einde van de bachelor rechtsgeleerdheid ben je een all-round jurist, een Tilburg-shaped lawyer. Wil jij een bijdrage leveren aan een rechtvaardige maatschappij? Rechtsgeleerdheid biedt jou de ruimte om zelfbewust en onderscheidend je eigen studiepad te bewandelen om de samenleving een stap verder te helpen. Als rechter of als advocaat, maar ook als jurist, adviseur of onderzoeker.